De VS en China bekrachtigden zo net de handelsafspraken die ze een maand geleden al maakten. Kort samengevat komt het erop neer dat het de Trump-administratie afziet van verdere tariefverhogingen en ook de tarieven op 120 miljard dollar aan Chinese importgoederen zal halveren. In ruil daarvoor zou China dan op twee jaar tijd voor zo'n 200 miljard dollar aan Amerikaanse goederen en diensten gaan importeren en China zou ook op korte termijn zijn financiële sector verder openstellen, strikter omgaan met intellectuele eigendomsrechten en, beloven zijn munt niet competitief te devalueren. De deal stond dus al in de stijgers. In het licht van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal Trump claimen dat er geen enkele andere president in het verleden zo sterk inging tegen de onfeide handelspraktijken van China. En voor China zijn wat nu op tafel ligt al bij al niet zo'n heel moeilijke toegevingen. Bovendien zorgden de toenemende handelsspanningen in beide landen al voor een heuse industriële groeivertraging. Beide landen zijn dus wel gebaat bij een, een staakt het vuren. Maar er zijn toch een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de aard en de duurzaamheid van de overeenkomst. Ten eerste is het zo dat er nog altijd een tarief van 25% van kracht blijft op 250 miljard dollar aan Chinese importgoederen. En die zullen allicht van kracht blijven zolang de tweede fase van de onderhandelingen niet is afgerond. En wanneer die tweede fase nu juist begint en eindigt is voorlopig ook nog helemaal uh, onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat de echte werk nog moet beginnen en dat er onderhandelingen handelingen lang zullen aanslepen. De Chinese staatssteun aan de industriële bedrijven, de cyberdiefstal en China's opkomst als technologische grootmacht blijft een toren in het oog van Washington. Het is heel onwaarschijnlijk dat we hier op korte termijn een duurzame doorbraak kunnen verwachten. De echte spanningen draaien om de economische en technologische en militaire ambities van de twee grootmachten en het ziet er niet naar uit dat een van de partijen hier snel zal inbinden. Ten tweede is het zo dat uh, ja, het heel onduidelijk is in welke mate China in staat zal zijn om zoveel te importeren vanuit de VS. En, en zelfs als we hier abstractie van maken, dus zelfs wanneer China wel massaal goederen uit de VS zou importeren, dan is het onmiskenbaar zo dat dit een kosten zou gaan van de export van andere landen. Het punt hier is dus dat naar directe economische impact voor de wereldeconomie dit eigenlijk niet zoveel belang heeft. En tot slot rijzen er ook nog vragen over de afdwingbaarheid van de Overeenkomst. Wat is het enforcement mechanisme? Dus wat als China of de VS zich niet aan de afspraken houden? De Wereldhandelsorganisatie, die vandaag zo goed als monddood is, zal in ieder geval weinig te zeggen hebben. En dat laat natuurlijk ruimte voor selectieve interpretatie. Verdere spanningen lijken dus gegarandeerd, ook al omdat China het westerse liberale democratische model niet zal omarmen zoals twee decennia geleden nog gedacht werd. Kortom, veel meer dan een welgekomen opluchting betekent de mini-deal voorlopig niet.